Als je een tijdje onderweg bent, dan zit er soms een gat tussen je droom en de werkelijkheid. Ik zeg wel eens, mensen komen met een vraagstuk op links binnen, maar het speelt zich op rechts af. Inzicht veranderen, oogsten. En los eerst je belemmerende gedachten op voordat je aan de zaak gaat werken. Dus dat is anders kijken naar hetzelfde. Ik ben wel van mening dat je als coach op een gegeven moment weer overbodig moet zijn. Je ben niet zozeer dus een coach, maar een loods. Wat wil je ondernemen, managen? Of weer kleuterjuf zijn. Mensen geven gemiddeld 5.000 euro bij mij uit. Okay. Je investeert 5.000 euro ja. en je rijdt met 3 miljoen euro bij mij de oprit af. En je, ja. een, en je wordt er heel gelukkig en, en dat vooral het laatste, ja. honey. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar de podcast ook van harte welkom. Bij mij te gast businesscoach Ivo Auerkerk. Um, Ivo van harte welkom. Uh, als ik op jouw website uh, kijk, dan, uh, dat viel mij meteen op en daar werd ik wel blij van eigenlijk. daar stond er uh, 100% no-nonsense, 0% zweverig. Uh, is het echt 0% zweverig? Nou, ik zal liegen als het 0% zweverig is. Ja. Natuurlijk, als je in het vak van coaching zit, kom je natuurlijk ook wel te maken met onderwerpen die misschien door een ander als wat zweverig ervaren ja. worden. Maar uh, mijn, mijn, mijn coachaanpak zit vooral aan de no-nonsense kant. Wat doet een businesscoach? Nou, een businesscoach helpt ondernemers in het zetten van hun volgende stap in hun zakelijke of persoonlijke ontwikkeling. Jij zegt op je website, je doelgroep is de verstandige ondernemer. Ja. Wie is dat? Ja, de verstandige ondernemer is de ondernemer die zich laat helpen. De, ik, heb, ik heb ervaren dat veel ondernemers toch lang gewacht hebben om, het, uh, om een coach in te schakelen. En dat komt omdat ze nogal een uh, ik er zelf syndroom uh, best aanwezig is bij die ondernemer. Dat is ook de reden waarom ze zijn gaan ondernemen. Mm -hmm. en dat is ook de reden waarom ze vooral in het begin van hun ondernemerschap ook erg uh, ja, succesvol zijn mm -hmm. geworden. En eigenwijs, ja. en, uh, en tegendraads, en ik weet het zelf beter. En ja, als je een tijdje onderweg bent, dan zit er soms een gat tussen toch je droom en de werkelijkheid. En dan loopt ook de ondernemer, hoe, hoe succesvol die ook is aan de buitenkant, soms van binnen gewoon vast. Mm -hmm. En uh, ja, dan, uh, dan helpt, kan een coach je helpen om dat, uh, om dat los te trekken. Want wat voor onder soorten ondernemers komen bij jou? Zijn dat ZZP'ers? Zijn dat, zijn dat, ZZP zijn dat echt directeuren van bedrijven of ondernemers die een eigen bedrijf hebben met personeel? Zijn dat de grote corporate-achtige? Zijn dat echt grote ondernemers? Van nou, zijn, type? Ja, nou, het type ondernemer het is het ondernemer die al een, uh, al een tijd aan het ondernemen is. Dus die de eerste stappen van hun ondernemerschap wel doorlopen hebben. Ja, ja. Uh, het zijn zeker ondernemers die ook uh, personeel in dienst zijn gaan nemen. Uh, ooit alleen begonnen, de eerste, de tweede en uiteindelijk zitten ze op veertig medewerkers. Mm. Uh, het zijn ondernemers die uh, nog steeds hun dromen najagen, uh, maar toch in de loop van die route uh, hier en daar wat blokkades uh, ja, ervaren, wat gedoe ervaren. En het zijn vooral ondernemers die niet, uh, die niet in hun directe omgeving het eigen klankbord hebben. Uh, soms zijn dat uh, ondernemers die zeggen, ja, ik, eh, ik ervaar toch wel wat, uh, wat uitdagingen, wat dilemma's. Maar ik wil er toch niet de hele tijd met thuis, mijn gezin mee vallen, Of mijn partner mee vallen. Het zijn ook wel eens ondernemers die dan uh, in de loop der tijd een beetje van visie veranderen ten opzichte van hun compagnon. Dus niet meer helemaal met hun compagnon makkelijk over de toekomst van het bedrijf kunnen praten... Zonder dat er wat, uh, ja, wat uh, druk op of wat, wat, uh, mm. wat gevoel op de lijn zit. Ik zie heel veel dat na verloop van tijd, wanneer die mensen samen ondernemen, dat er, uh, uh, althans de klant die bij mij komt, toch wel wat gedoe ervaart met zijn of haar compagnon. Frictie. Frictie. Net zoals dat er in huwelijken wel eens gebeurt. Uh, je, je ziet vaker je compagnon dan soms je eigen partner. Ja. Dat vind je het gek. En ja. je moet samen behoorlijke beslissingen nemen. Want wat zijn thema's die jij veel uh, uh, tegenkomt? Nou, ik zeg al wel eens zo dat... Uh, uh, ik zeg wel eens, alles is relaties. Dus uh, uh, als je, de relatie met je bedrijf, de relatie die natuurlijk thuis is met je partner, de relatie met je kinderen, de relatie met je compagnon, de relatie met je personeel, je bezit, alles is relaties. Mm -hmm. en de kwaliteit van die relatie is de kwaliteit van de communicatie. En wat ik vaak zie is dat mensen die bij me komen, die, uh, die, die, die lukt het niet altijd goed onder woorden te brengen of goed te duiden wat precies uh, het issue is of precies waarvoor ze staan. Mm. Dus wat ik vaak tackle is uh, nou, bijvoorbeeld het, uh, het herdefineren van hun visie of hun missie. Maar ook uh, bepaalde communicatieve situaties... die ondernemers gewoon lastig vinden. Een een of andere medewerker die niet meeloopt of meegaat. Of een van of andere uh, vergadering die niet vlot getrokken wordt. Het zijn vaak situaties waarin de ondernemer ja, communicatief ontbreekt om het goed goedste punt te maken. Ik zeg wel eens mensen komen met een vraagstuk op links binnen, maar het speelt zich op rechts af. Mm. Dus ik nou, ik ga ik een voorbeeld geven, ik, heb wel eens, ik mag zijn naam best noemen, ik heb wel eens Gerrit bij mij gehad die zegt Ivo, ik, ik krijg wat uh, kritiek van mijn mensen om me heen, dat ik niet duidelijk ben, ik ben niet duidelijk. En mijn compagnon zegt het ook, je bent niet duidelijk en uh, uh, waarvoor jij... Uh, dus mensen uh, we, we, we, we, we, we snappen niet precies wat je wil. Uiteindelijk heeft hij zijn bedrijf verkocht. En waarom? Waar kom ik achter? Dat hij na 35 jaar ondernemerschap gewoon eigenlijk eh, hartstikke duidelijk is. Mm. Alleen eh, niet erover die duidelijk wil zijn, namelijk dat hij gewoon iets anders wil. En dat hij niet meer wil samenwerken met zijn kompion. En dat hij gewoon klaar is en dat hij toe is aan iets anders. Dus hij liep om de hete brei heen te draaien. Die liep om de hete berij heen te draaien. Ja. En dan ben jij er omdat. Uh, ja. Om hem dan dus, uh, het was heel leuk, ik, uh, ik ging met uh, deze meneer uh, een, uh, een stuk wandelen mij uh, in het prachtige En We komen terug bij mijn auto en ik zeg, is dat probleem nou uh, een kapot achterlampje? He, moet je repareren, want oma Gens zegt, joh maak dat lampje. Is de kras aan de zijkant van, jou, uh, van je van je portier, heb je helemaal geen last van. Is de lekke band, dat probleem wat jij nu beschept? En hij zegt, Ivan, dat zijn vier lekke banden. <laughs> daar, daar kom je niet mee weg, nee. Ik zeg, daar kom je niet de A32 mee op. En toen zei die Iva: Ik heb er nooit hard op uitgesproken. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Nou, dat vind ik een heel mooi moment in mijn vak. Dat ik eigenlijk tot de kern kom met iemand die. Uh, ja, die worstelt met een probleem die die niet in zijn directe omgeving bespreekbaar krijgt of kan maken nou als ik het dan mag zijn voor iemand dat vind ik dan vind ik fantastisch hoe ver ga jij met je verantwoordelijkheid want je je je je, je raakt wel dingen aan kan ja. je voorstellen dat door jouw advies of door jouw coaching dat er ook echt dingen veranderen nee nou, die ja je net al een voorbeeld van uh, heb je toch wel eens mis ja, nee, euh, ik, wat ik, ja dat, is, dat is wel een goede vraag. Kijk, ik ben geen psycholoog mm. en dus eh, ik ga me ook niet wagen aan iemand die met, uh, die met een probleem kon. En ik denk van ja, dat is niet aan mij. Ik heb wel eens een keer met iemand gehad die kampte met verslavingen. Dus als ik dan zou luisteren naar iemand die zei van ja, ik heb dan toch om ons om, om te ontspannen dit en dit nodig. Toen dacht ik ja, maar dit is geen terrein van mij. Dat heb ik ook gezegd. Dat is ook een traject wat we toen ook uh, uh, in, die, in die zin stop hebben gezet, maar ik heb hem echt geadviseerd om op, op een ander gebied ook hulp te vragen. Uh. Dus ja, de verantwoordelijkheid stopt wel ergens. En jij had het over je, je, zeg maar, het wandelen in het bos. je natuurlijk een methodiek uh, ja. die jij uh, hanteert? Ja, een methodiek, ja. Uh, een stijl waarin jij ja. coach vertellen vertelt. Nou, ik gebruik de Ivo-methode. Um, uh, inzicht veranderen, oogsten. Uh, ik, zeg, ik zeg altijd als je iets anders wil oogsten dan je gewend bent, dan zul je ongetwijfeld iets moeten veranderen in je gedachten, in je gedrag of in je acties. Maar het begint altijd met inzicht. Dus inzicht is bijvoorbeeld, waarom doe je wat je doet? Waarom ben je ooit begonnen? Uh, waarom je bepaalde taal gebruikt bij gek op taal? Waarom je bepaalde woordkeuzes hebt? Mm. Uh, als je dat niet van jezelf ziet, en vaak krijgt die ondernemer niet de feedback die ik hem geef. Simpelweg omdat hij, omdat hij op de zaak de baas is. Yeah. Uh, en ik spiegel hem op hetgeen wat bijvoorbeeld zijn woordkeuze, of wat hij zegt, of wat hij continu repeteert, of hoe hij ergens op reageert. Ja, dat ziet men soms gewoon niet van zichzelf. De, de bekende blinde vlek. Ja. En dat begint met inzicht en dan realiseert soms iemand zich niet uh, hoe hij vaak zijn eigen belemmerende gedachtes uh, uh, gebruikt om bepaalde zaken vlot te trekken. ja Los eerst je belemmerende gedachten op voordat je aan de zaak gaat werken. Mm. En dan komt verandering? En dan komt verandering, dus dat is anders kijken naar hetzelfde, dat is ander gedrag, dat is ook vaak andere, andere communicatie inzetten. Mm. Dus heel vaak is het natuurlijk niet de kwestie van stellen, maar vragen stellen luisteren, vraag nou eens door. Probeer er nou eens achter te komen wat de ander echt beweegt. Ja. Want de ondernemer weet het natuurlijk best altijd wel. Ja, ja en dan komt oogst. Ik zeg altijd, oogst is, is uh, focus houden, niet veel afleiding. Uh, want resultaat is focus min afleiding. En, uh, en het ja, resultaat? het is focus min afleiding, zeg ik altijd. Ja. Dus als je weet wat je ja. afleiding is, uh, dan weet je vaak wat je focus is. Ja. Dus heel veel ondernemers laten zich toch te veel afleiden. Uh, door hun omgeving of door controle te willen houden of door uh, wat een ander van hem verwacht. Uh, en als je dat nou wat minder doet, je houdt wat meer focus, dan is vaak het resultaat beter dan dat je te veel afleiding hebt. Uh -huh. uh, ik vind het leuk om zo'n wiskundesommetje te gebruiken om dingen bespreekbaar te maken. Want daarmee kan ik ook vragen, wat jij nu vertelt, is focus focus of is het afleiding? Uh -huh. En dat weet men vaak best wel. De kunst is natuurlijk dan... Om, uh, om focus te houden. Hey, en ga je altijd wandelen? Uh, ik vind wandelen een hele mooie vorm. Want je woont zeg maar, in een ja. leuke, mooie gebied, zeg maar. Ja. Ja. Geen Randstad consultant nee. ben je? Nee, ik zit niet nee. in de Randstad. Nee. Hey, voor de meeste mensen, als ik zeg ik zit vlak bij Giethoorn, dan zeggen ze, oh, ja, daar ben ik wel eens geweest. Nou, in dat buitengebied woning. Ja. Dat is vlak achter het natuurpark De Weerribben. Daarin uh, uh, zeg ik, kom bij mij op de boerderij, doe een kopje koffie en dan pakken we mijn auto. En zeven minuten later staan we in een prachtig natuurpark. Wandelen is wel een vorm waarin ik vaak de mooiste gesprekken heb. Want je bent letterlijk in beweging. Ja. Soms even stil zijn is geen probleem. Je kan nee. ook genieten gewoon van de omgeving. Ja. De natuur is een prachtige metafoor van het leven. Ja. Uh, maar het is geen doel. Uh, ik heb ook echt wel sessies waarin we uh, de flip overpakken dingen, uittekenen. Ik heb ook, ook, ook, ook coachsessies met uh, compagnons. Met z'n drieën wandelen is een onhandige constructie. Ja, ja, ja, ja. Dus dan gaan we echt zitten en, en de flip overpakken en dingen uitwerken en tekenen. Ja. Dus niet als doel, maar als, wel als, als heerlijk middel. Hoe lang zit er een einde aan zo'n coaching traject? Ja, ik, vind wel dat, ja, ik vind wel, ben wel van mening dat je als coach op een gegeven moment weer overbodig moet zijn. Mm. Uh, Laatst zei iemand iets moois tegen mij, die zei Ivan, je bent niet zozeer een coach maar een loods. Dat vond ik grappig. De ah, die in de, tijdelijk jou in de die, haven Ja, die tijdelijk je ja, die, die eigenaar na, ergens naartoe loodst en, mm. en vaak die loods in die lastige situaties. En dat betekent dat ik heb echt klanten die zeggen, nou dankjewel, het was een kop in de staart, uh, uh, perfect. Meestal duurt een coach direct een half jaar, ja. maar ik heb ook al mensen die al, al drie jaar bij me komen. Komen, maar niet uh, uh, uh, uh, uh, iedere maand, maar één keer per kwartaal bijvoorbeeld of één keer per half jaar. Dus even weer intunen, dus even fijntje. Ja, even kaartje dus eventjes een aantal dingen ventileren. Uh, ook wel met trots weer dingen teruggeven. Een van de woorden die je veel gebruikt over woordkeuze gesproken, is wordt je helder. Hè? Ja, um, ja. Hoe, hoe is het vaak troebel, zeg maar? Uh, voor de ondernemer die, die, die, die in de zaak zit is het vaak troebel om er niet goed achter te komen dat hij aan de zaak moet werken. Dus dan is het vaak, kijk, ik zit nooit, I'm not, I'm not emotionally involved, zegt de Engelse nee. mooi. En dat maakt dat het voor mij een stuk sneller helder is waar iemand naartoe moet dan degene die erin zit. Ja. En uh, een vis om zich heen ziet ook niet dat er water om zich heen zit. Zo'n zo, zo spreekwoord geloof ik. Ja. ja, ik vind helderheid wel een mooi woord. Iemand zei tegen mij, you're a clarity guy. En dat, dat, zei, dat is een, was een mooi woord, hè, Engels. Dat clarity, dat helderheid geven, met name om, om ook uh, in taal die helderheid te geven. Zo, bijvoorbeeld, ik had laatst een meneer die zei tegen mij van uh, uh, ja, ik, ik zit overwegen een cursus management te gaan doen. Ik zei nou, zegt: Henk, waarom? Ja, ik moet beter leiding geven. Ik zeg, Henk, waarom? Ja, dan, dan, dan, dan hebben de mensen, uh, ja, dan halen mensen meer. Uh, dan gaan de resultaten beter. Hè? Hij kon allerlei argumenten aandragen waarom hij een cursusmanagement moest doen. Ze zeggen Henk, ben je ondernemer, manager of soms kleuterjuf? Ja, hij zei, eigenlijk wel een beetje kleuterjuf. Ik zeg Henk, wat wil je? Ondernemen, managen. Of weer kleuterjuff zijn. Ik zeg, als je kleuterjuff wil zijn, ga je naar de PABO. Wil je manager, doe je MBA. Als je wil ondernemen, ga je ondernemen. Mm -hmm. Hij zegt, ik wil ondernemen. Ik zeg, geen cursus. Ja. Ja, die helderheid, daar kan ik van genieten. Ja, ja, ja. Maar dat hoe hij, lost hij zijn managementprobleem dan op? Uh, in dit geval gaat hij nu echt wel een keer de stap zetten om een operationeel directeur aan te nemen. Ja, ik zeg, Henk, ik zeg, heb je er geld voor? Ja. Ik zeg, doe het, ja. Just do it. Ja, ja, ja. Natuurlijk is dat het pad van de goede vinden. Maar... Want waar haal jij je kennis vandaan? Uh, nou, ik probeer ook, ik, blijf, ik moet ook scherp blijven. Dus ik heb ja. ook een coach. Uh, dit is niet de eerste die ik heb, ik heb nu de tweede. Ik ga met de regel... oudere heren? Ja, ik ga naar Peter, 71, grijs haar. En dan uh, lacht hij me af en toe uit op de uitspraak die ik doe. Ja. Uh, Oudwijze wijze man. Uh, kennis ook gewoon, er is heel veel kennis beschikbaar uh, uh, via podcasts, ja. via boeken, uh, via vakgenoten. Dus ik mag wel heel graag gewoon ook... Uh, de telefoon pakken en iemand anders opbellen en simpelweg te vragen hoe doe jij dat mm. en zo heb ik ook wel eens andere business coaches gewoon mee opgebeld en gezegd van uh, uh, zus kennismaken en uit dat kennismakingsgesprek haal ik ook weer uh, weer wijsheden wat zijn uh, belangrijke repeterende uh, thema's hè, problematieken die je terugkomt waarvan je nu kan zeggen als andere ondernemers zitten te kijken van nou dit dit, dit zijn wel dingen die ik veel aan de hand heb gehad en kijk er is zo naar nou, ik, ik blijf wel op een stokpaardje communicatie zitten. Mm -hmm. Het is toch wel, uh, de, de, de, wat ik veel zie, is dat mensen nog niet altijd handig zijn in uh, dezelfde boodschap een keer op een andere manier brengen. Dus bijvoorbeeld wat ik heel vaak zie, ja, maar ik ben toch duidelijk, ik heb het toch gezegd, mm -hmm. uh, dat ze dat nou niet snappen. Nou, als, jij het, als zij het niet snappen, moet je ook even naar jezelf kijken, heb jij het goed uitgelegd. Ja. En dat zie ik wel vaak terugkomen. Dus die ondernemer weet best wel uh, long term wat hij wil en waar hij naartoe wil. Dus ik hoef hem niet zozeer te helpen met precies erachter te komen wat hij wil. Maar veel meer in de executie van, van de middenhoekkant. Ja. De pragmatische hoekkant. Ja. Hey, en even een Hollandse vraag die ik ook nog moet stellen ja? natuurlijk. Hè. Dat is, wat, wat kost zo'n traject nou? Mensen geven gemiddeld 5000 euro bij mij uit. Oké, okay, voor een traject. Ja, ja, ja. ja. Ja. Dat is het overzien, toch? Eh, eh, als je als directeur-eigenaar erachter komt dat je eh, door het nemen van de juiste beslissingen een bedrijf verkoopt. Ja. Je investeert 5.000 euro en, ja. en je rijdt met 3 miljoen euro bij mij de oprit af. En je, bent, ja. en je wordt er heel gelukkig van. En, en dat vooral dat laatste, ja. hoor Dat vooral dat laatste is, je wordt ja. daar dus heel gelukkig van. Ja. Als mensen dus inderdaad eh, bepaalde keuzes nemen die ze anders nemen niet genomen hadden of bepaalde mm. dilemma's weten te slechten, waar ik een bijdrage aan mag leveren, ja, dan, dan is dat vind ik soms ook niet in uh, geld uit te nee, drukken. Nee. Hé, hey, en tot slot, zijn werk je, ben jij echt een regionale coach of, of uh, haal je ze uit het hele land, zeg maar, je klanten? het hele land. De, ja, de verste, je komt uit Zeeland en de meest dichtbij uh, zit op 10 minuten reisafstand. Ja, ik geloof er gewoon in dat je als ondernemer moet je een coach kiezen die bij je past, ja. waarbij waar je een klik hebt, waar je het vertrouwen in hebt. En en zo, soms uh, is het juist lekker om een beetje een coach op afstand te hebben. Kom je niet tegen in de supermarkt. Uh, uh, kan je even een uurtje heen rijden en eens even ja. goed nadenken. Wat wil ja. ik bespreken? En dan afloop is even rustig je, jezelf debrieven. Mag ik dank voor dit gesprek, uh, Ivan. Jij ook. Heel veel succes met alle coaching trajecten die je nog gaat doen. Fijn, dankjewel. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een uh, ondernemersverhaal hier op CVD TV. Heb je geluisterd naar de podcast? Ook dankjewel voor het luisteren. Hoi!